RTL Nieuws. Extra. Goedenavond. Minder tatas zijn vorig jaar gepopt. Het aantal didisma in Nederland lag vorig jaar met 198 op het laagste pijl in 10 jari. 70% van de slachtoffers was een kil. Ze werden voornamelijk met een pipa omgebracht, terwijl smatjes vaker met een nifi werden geduked. Twee Tweederde van de chickies ging diddy in hun eigen osso, bij de kils ging het om de helft.